Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. We gaan een echte animatiefilm maken. Na elke missie ontvang je een award. Behaal alle awards en je kunt zo aan het werk in Hollywood. Missie 4: Achtergronden maken. In de vorige missie zag je dat veel films dezelfde opbouw hebben. Je hebt een film bedacht, een storyboard en de personages gemaakt. In deze missie ga je de achtergronden voor je film maken. Wat je daarvoor nodig hebt, mag je zelf kiezen. Ik laat je zo twee ideeën zien over hoe jij je achtergrond voor de film zou kunnen maken. Maar voordat ik je deze ideeën laat zien, is het goed om te bedenken hoeveel verschillende achtergronden jij nodig hebt. Pak hiervoor je storyboard er maar bij. Onder elke scène zie je een vakje staan. Achtergrond. Loop stap voor stap door de scènes heen en besluit hoeveel verschillende achtergronden je nodig hebt voor jouw film. Dat kan er één zijn, zoals in onze animatie. Dan kruis je alleen het vakje onder scène 1 aan. Maar natuurlijk ook meerdere. Zet je video op pauze en bedenk hoeveel achtergronden jij nodig hebt. Het eerste achtergrondidee. Voor deze achtergrond heb je twee wat dikkere vellen papier nodig per achtergrond en twee gekleurde vellen voor de ondergrond. Voor de achtergrond plak ik twee vellen aan elkaar. Vouw een dikke rand aan beide kanten om. En daar is hij. Voor de ondergrond hetzelfde. Alleen plak ik ze nu met de lange kant aan elkaar. Hoe je hem nu verder afmaakt kun je zelf bedenken. Tekenen, schilderen, knippen uit tijdschriften, bedenk het maar. Idee 2. Voor deze achtergrond heb je een groot vel stevig papier en plakband nodig. Daarnaast heb je iets nodig om het papier aan vast te zetten. Bijvoorbeeld een vaas en twee wasknijpers. Wat je doet, en dit doe je als je helemaal klaar bent met de achtergrond, is de ene kant vastzetten met de wasknijpers, buigen... En de andere kant vastzetten met de tape. En klaar. Ook bij deze achtergrond. Hoe je hem maakt kun je zelf bedenken. Voordat je aan de slag gaat nog één tip. Een achtergrond hoeft niet altijd superveel details te hebben. Soms kan een vel blauw papier met een paar strepen verf al genoeg zijn. Gelukt?